Hé hey, Roosje, oh Joyce, kom maar Joyce, kom maar Joyce, oh Joyce, oh Joyce, dat smaakt goed Joyce. Hé Joyce, kijk eens Joyce, met al. Oh, nu laat je dat, en dan gaat Annabel het pakken. Ja Anne Joyce, ze geeft het gewoon weg. Niet zo tactisch. Kijk eens Joyce. Oh Joyce. Ja, die is leeg. Die van Roosje is ook zo leeg. Ja, het smaakt goed natuurlijk. Kijk eens, Tjus! Kijk eens, Tjus! Oh, Tjus! Oh, hey, Hé, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Oh, Blackjack! Die zwarte bak die mag eruit. Want die is leeg. Oh, Blackjack, die is leeg, Blackjack. En Roosje eet toch volop. Annabel, die gaat een beetje spoken. Nee, Annabel, dat mag niet. Dat mag niet, Annabel. Ja, die is leeg. Mag naar buiten. Hé, hey, Joyce, oh Joyce, hé, hey, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Oh Joyce.